Veel mensen vinden het lastig om een eyeliner aan te brengen. Youngblood heeft een heel fijn product daarvoor, dat is de Gel Eyeliner. Die blijft heel goed zitten, echt de hele dag zonder dat het uitloopt en is er in vier verschillende kleurtjes en kun je aanbrengen met een klein penseeltje. Je kunt eventueel, mocht het misgaan, altijd met een wattenstaafje het lijntje nog een beetje bijwerken. Um, dan moet je wel snel zijn, want na um, even kijken, een half minuutje ongeveer, dan is de eyeliner helemaal ingedroogd en blijft hij echt de hele dag zitten. Ik ga je laten zien hoe je dit product makkelijk kunt aanbrengen. Zoals je ziet valt het wel mee met het precisiewerk en het geeft het ook wel meteen meer definitie.